Hallo en welkom bij Palsmodel 2000. Vandaag uh, deze mooie doos. Deze is uh, aan mij gestuurd door uh, Arjan. Hij reageerde op die ene video met dat, uh, volgens mij wel dat slechte geluid. Of die daarvoor. In ieder geval. Hij had een heleboel reels over. En uh, vroeg of ik interesse had. En uh, ik ging uh, voor de wissels, maar ik kreeg een heleboel meer. Zoals deze stopblokken. Uh, verder zaten er een heleboel bochten in. Kijk, uh, ik dacht dat uh, ze allemaal van uh, Fleisman waren, maar dat bleek er een aantal van uh, UF te zijn. Sowieso zaten er meerdere interessante uh, uh, merken tussen uh, die ik uh. niet verwacht had. Uh. Deze pochten, ik weet niet of ze te scherp zijn. Uh, dat zal ik ook even uit moeten zoeken. Aangezien ik toch met uh, radius uh, 2 of als allerkleinste, maar waarschijnlijk in 3, ga werken. Een boel kruisingen. Uh, ja, ik weet nog niet waar ik die voor ga gebruiken. Heb ik nog geen doel voor, aangezien ze geen, uh, niet, niet wisselbaar zijn. Geen... Uh, van spoor kunnen veranderen. En een heleboel uh, wissels. Een aantal, uh, oh, waar gaan die heen? Rechts. En een heleboel links, die ik uh, tekort heb. Dat is, uh, heel mooi. Dat gaat uh, in het uh, schaduwstation. Nog meer bochten. Uh, um, oh, ik heb gekeken waar ze van zijn. Ik ben het weer vergeten. Misschien waren dit de bochten, die zaten er ook nog tussen. Ja, en anders zijn het ook uh, gewoon uh, En Zoals ik al zei, de, het aantal uh, sporen wat erin zat was uh, veel meer dan ik had verwacht. Dus, uh, dus een leuke unpacking. Uh, rechten? Nee, nee niet de rechte stukken. Eerst nog meer bochten, wel van Fleisman. Uh, 6025, zo uit mijn hoofd. Uh, ik had het al moeten schrijven, dan had ik het nu gewoon met het inspreken kunnen zeggen. Dan uh, zijn dit wel de... Nee, nog steeds niet. Nog meer bochten. Kijk. Ik heb dadelijk meer bochten dan dat ik schaduwstation heb. Uh, ik was niet van plan de Rails op mijn baan te gaan gebruiken. Ik geloof dat er hier nog uh, een aantal rookkorten zijn, Nee, dat zijn nog meer Fleisman. Nog een aantal losse stukken. De bocht. Maar het begint al een einde aan te komen. Ik heb geen idee of het allemaal dezelfde zijn. Kleine stukjes van een centimeter of vijf, denk ik, en een paar nog wat langere. Ideaal voor al die stukken waarbij ik de wissels aan elkaar moet koppelen, maar er nog wel een heel grote Engelse kruising tussen moet. En dit is de categorie Los Klein Spul. Ja, bokjes, kleine rechte stukjes. Um, heel mooi. Uh, ontkoppelrails rails. Uh, daarmee kun je, ja, wellicht wel bekend, maar uh, dus uh, waarom Rond ze ontkoppelen. Ik gebruik het eigenlijk nooit, ik heb er een heleboel van. En ik denk dat dat voor uh, wel meer mensen geldt, aangezien ik ze het toch overal aantref. Nog meer bochtenwerk. Nog meer bochtenwerk. En dat is rechte rails. Kijk, eindelijk. En nog meer rechte rails met dan kleine stukjes. En nog een loskoppelstukje. Ik... Uh... Ik ben hier heel blij mee, super bedankt en uh, ik ga hiermee aan de gang en ik moet vooral oppassen dat ik mijn hoofd niet stoot aan de camera.